Hallo en welkom bij Paul's Model Train stuff. Vandaag ga ik een keer niets repareren, uh, maar meer uit elkaar halen. Uh, ik heb deze uh, fleisman uh, trein uh, op, een, uh, op een beurs gevonden. Uh, was uh, bijna helemaal in onderdelen. Uh, ik heb hem inmiddels voor een groot deel in elkaar gezet. En het is duidelijk, deze is gebruikt als, als pluklok. Het uh, is een uh, DRG Bauerraaien 01. Dit is uh, een van de eerste standaardseries geweest van de Duitse spoorwegen. Uh, om, om dus een standaard uh, stoomlocomotief uit te brengen voor heel Duitsland. Uh, hij werd gebruikt voor uh, sneltreindiensten. En uh, kon uh, tot 130 km per uur. Dit uh, is de Fleisman versie. En uh, hij heeft in dus zijn leven in ieder geval genoeg olie gehad, want het is uh, best een, een greasy uh, plakkerig ding geworden. Uh, nou, deze, even kijken, en je ziet al meteen aan de onderkant, hier hoort nog een wielerset te zitten van twee voorwielen en hier nog een achterwiel. En um, toen ik hem kreeg waren het allemaal, waren het allemaal losse onderdelen. Ik heb hem inmiddels weer in elkaar gezet, maar er zitten geen schroeven in. Dus dit is de, kijk of dat lukt, dit is de cabine, die je er zo los af kunt halen. Dit is het hele gewicht, um, met het, ja, het, het gewicht en, en de, de, de stoomketel eigenlijk wat je er zo uit kan halen. Hier zitten de, oeps, ach, hier zitten de onderdelen van de, de, de, de het ijzerwerk, de de, de de de wielen en de verlichting, maar geen motor, want die zit hierin verstopt. Um, zo, De motor is een, uh, een klassieke oude, uh, uh, hoe noem je deze ook alweer, draai, uh, een klassieke oude motor in ieder geval van, uh, van, van, van Fleischmann zoals Lima die ook nog heel lang gebruikt heeft. Um, maar hier, deze heeft alleen, alle wielen zijn voorzien van anti-slipbanden dus deze kan geen stroom oppikken. Dat wordt gedaan. Eigenlijk aan deze kant. En het wordt dan, uh, in, als je hem helemaal volledig hebt, met kabels naar de tender uh, gebracht waar dan de motor zit. Dus dit is een, um, er ontbreken nu een heleboel onderdelen nog aan, uh, maar uh, het is een, een leuke uh, leuk trein. Het is echt een van de eerste uh, echt grote stoomlocomotieven die ik heb en uh, ik hoop... Op termijn nog uh, eens een keer een oude tegen te komen die wat onderdelen mist. Zodat ik er uh, weer één hele van kan maken. En uh, tot die tijd uh, houd ik deze opgeborgen. <coughs> Zo in zijn geheel. Maar desondanks dat het dus niet compleet is. Ik vind het wel een heel mooi ding. Uh, leuk. Uh, leuk om maat uh, naast de baan te zetten. Voor de... Niet kennen, ze zouden misschien nog in kunnen trappen dat die compleet is.